iedereen kan haken uh, we gaan vandaag een soort omslagdoek haken het begint in een punt en dan ga ik er twee banden aan haken het komt het is dit uh, patroon is vrij dik. het is een ribbel uh, patroontje met relief niet moeilijk ook voor beginners te maken en uh, ik begin dus in een punt en daarna ga ik banden aanhaken zodat je hem om kan slaan en wat je wil ik ga hem dadelijk aan de achterkant vastzetten maar dan leg ik de camera even anders hoe ik het uh, ga doen maar ik vind het heel leuk dat jullie allemaal kijken de duimpjes omhoog abonneren graag de notificatiebel zit naast uh, het abonneren dan zie je een belletje en als je die aanklikt dan krijg je iedere nieuwe video van mij te zien en uh, ja ik vind het gewoon leuk als jullie ook iets rondes um, een foto sturen van je resultaat uh, ik zet dan altijd de hashtag bij uh, wat het dan is is het het lente truitje is het de poncho puk um, en hashtag is het vierkante matje wat je op je toetsenbord ziet maar uh, nou, we gaan gauw beginnen ik zal je zo vertellen wat je nodig hebt en uh, dan zie ik je zo weer terug, tot zo! je hebt nodig wol het maakt niet uit hoor welke wol dat je gebruikt als je maar uh, zelf een goed gevoel erbij hebt ik heb de royal gebruikt van de zeeman uh, ik had toevallig nog een paar promobollen liggen dus deze dit is de dit is de promobol Um, ja, hier zit 420 meter op en is 300 gram. En hier heb ik twee voor nodig gehad. Dus ongeveer met 600 gram kan je dus die omslagdoek met twee ja, dassen maken. En ik denk dat ik nog uh, die dassen aan de zijkant vast ga naaien. Dus je hebt ook nodig nog uh, spelden, haaknaald nummer 6, een schaartje, een centimeter, steekmarkeerders en dan gaan we beginnen, tot zo we beginnen met het maken van de driehoek en de driehoek ja, die loopt dus altijd in een punt en het is ook echt lekker ja lekker warm ribbel uh, ja je, het is niet een omslagdoek maar je gaat hem dadelijk hier nog uh, twee dassen aan maken links en aan de rechterkant. En ik ben op dit idee gekomen. Omdat uh, ik vind een omslagdoek altijd lastig uh, omslaan. En toen dacht ik: weet je wat? We maken er twee lange dassen aan. En dan krijg je dit resultaat. En zie je, dit zijn uh, reliefstokjes. Maar het is allemaal makkelijk hoor. Ik uh, ga het heel rustig uitleggen. En we beginnen natuurlijk in die punt. Maar zie je hoe. Hoe leuk resultaat. Tussen die relief stokjes doe ik elke keer één losse. Dus je maakt twee reliefstokjes een losse, twee relief stokjes En dan krijg je deze heerlijke, warme omslagdoek met das, zo ga ik hem maar noemen, want ja, dit is het ook. Dus je pakt je draadje of je wol. Ik leg deze even weg. Zo. Even alles netjes opzij, en dan beginnen we met een opzet lus. Dan sla je je draad om de haaknaald en je maakt 4 lossen: 1, 2, 3, 4 dan Steek je weer in die eerste steek, steek je in, je haalt je draad weer om en je maakt een halve vaste, heb je hier je begin rondje, dan begin je met 3 lossen 1, 2, 3, en dan gaan we 3 stokjes maken in deze opening 1 2 3 en je draadje die laat je aan de onderkant dat is altijd zo met een driehoek als je een driehoek haakt dan laat je het draadje altijd aan de onderkant dus dit is al je eerste toer en dan zie ik je terug bij de tweede toer tot zo Hebben we toer 1 gehad? Gaan we nu aan toer 2 beginnen met 3 lossen: 1, 2, 3. Dan keer je het werk. en Dan gaan we beginnen met een stokje tussen in die eerste opening, dus tussen die eerste en die tweede in. Hier gaan we een stokje maken, dan 1 lossen. En dan gaan we een stokje in die middelste opening maken. Eén losse. En een stokje in deze opening. Dus tussen die laatste in. Daar gaan we een stokje maken. En een losse. En nog een stokje in diezelfde steek, want die hebben we hier dus ook zo als je dit meetelt. Dus we gaan een stokje, een losse en een stokje in die laatste opening doen. En dan ziet je tweede toer, die ziet er zo uit. En dan gaan we naar toer 3. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Dan gaan we nu naar toer 3 met 3 lossen. Je houdt dit draadje aan de onderkant: 1, 2, 3, en dan keer je je werk, je draait, en dan gaan we nu in deze opening een stokje zetten, 1 lossen. En dan gaan we op dit stokje gaan we een relief stokje maken. En dan gaan we hier tussenin een gewoon stokje maken. En op dit volgende stokje een relief stokje. Je steekt dus voorin, je doet het stokje omhoog en je maakt een stokje Het stelt niks voor hoor een relief stokje is eigenlijk net zo makkelijk dan nog een losse dan Gaan we hier nog een stokje in maken en dan weer een relief stokje dus we duwen deze naar voren we steken voor in draa Haaknaald erachter, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan zijn we in die laatste opening, daar gaan we een stokje zetten. Dan een losse en dan nog een stokje. En dan zit je derde toer zo uit. Dus je hebt drie lossen gedaan. Een stokje in de eerste opening. Relief, een stokje. Relief, een stokje. Relief, een stokje. En nog een stokje op het eind. En dan gaan we naar toer 4. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Dan beginnen we nu toer 4 met 3 lossen: 1, 2, 3. We keren het werk weer. Je houdt het draadje naar onderen. Gaan we are going to put in deze opening een stokje zetten, dus echt tussen die eerste 3 lossen en het stokje in daar gaan we een losse zetten of een losse stokje. Zo een stokje en dan maken we allemaal relief stokjes 1 2 3, en allemaal ga je van vooraf de naald in omhalen en weer het stokje afmaken een relief stokje dat en zeker allemaal aan de voorkant stelt niks voor haakt eigenlijk nog makkelijker dan in de steek en hier in die laatste opening hier zetten we nog een stokje in voor de meerdering dus we gaan in die laatste opening hier zetten we nog een stokje in een losse en nog een stokje in die laatste opening en als het goed is heb je die drie losse en dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uh, stokjes. Ja, 8 relief stokjes en 2 gewone stokjes. Maar dan komt het er zo uit te zien als je deze meetelt: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dit was de vierde toer. En dan gaan we nu naar toer 5. En dan zie ik je zo weer terug tot zo! en dan gaan we nu naar de vijfde toer 1 2 3 losse je keert weer je werk je gaat eerst een stokje hier in maken zo begin je altijd de toer dat is je meerdering en nu even kijken of ik uitkom. 2, 4, 6, 8, 9. Nu gaan we eerst dus 2 reliefstokjes, een losse, 2 reliefstokjes, een losse, 2 reliefstokjes, een losse, 2 reliefstokjes, reliefstokjes, een losse. En een stokje hierin maken. Dus je eindigt altijd met een reliefstokje, een losse, een stokje. nu een relief stokje gedaan hier dan ga ik nu een losse doen want ik doe er elke keer nu een losse tussen en nu ga ik twee relief stokjes maken 1 2 en een losse en weer twee relief stokjes 1 en een losse even garen pakken momentje dan weer twee reliefstokjes 2 één losse en weer twee relief stokjes. 1. 2. Dan weer 1 losse. En in die laatste opening gaan we een stokje doen. Een losse en weer een stokje zie je dat je dan die leuke ribbel erin krijgt en dan gaan we nu naar de zesde toer dit is de eerste tweede ja die derde zit aan de achterkant vierde en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. En dan zijn we zo geëindigd bij de vijfde toer. En dan gaan we nu aan de zesde toer beginnen met 3 lossen: 1, 2, 3 en we keren weer het werk en je houdt de draad aan de onderkant en je begint iedere toer met drie losse je keert het werk en dan begin je met het eerste stokje in deze opening dit is ook je meerdering en dan kijk je weer hier zit een stokje en hier zitten die groepjes van twee. dus hier gaan we een relief stokje opzetten en we doen nu geen lossen want we zien hier, we hebben hier een stokje. En we moeten iedere keer groepjes van twee reliefstokjes hebben. Dus we beginnen hier. Je gaat je haaknaald achter steken, omslaan, doorhalen, omslaan, door twee, omslaan, door twee, en een losse. En dan zie je hier weer een groepje van twee stokjes. En dan gaan we weer relief stokjes van maken. Omslaan, achter het stokje door, omslaan. Je haalt je draad op, omslaan. Door twee, omslaan, door twee, omslaan. Een stokje, omslaan. Door twee, omslaan, door, door twee. En weer een losse. En zo herhaalt het patroon zich de hele omslagdoek. Twee relief stokjes. En een losse tussen de groepjes in. En weer twee relief stokjes. Een losse en met twee reliefstokjes en een losse, en dan zie je dat je hier weer een groepje van twee hebt, dus dan gaan we weer twee reliefstokjes maken 1 lossen. En dan gaan we in die laatste opening. Begin je altijd met een stokje. 1 lossen. En weer een stokje. Dus dit. Hiermee eindig je altijd de toer. Dit was toer 6. En dan ziet het er zo uit. En kijk hoe leuk dat je dan die ribbel hebt en aan de achterkant als het goed is heb je twee rijen ribbels en je houdt deze draad goed aan de onderkant en dan ga je zo heel je doek afmaken want ja ik kan toe 7 nog wel oh, uh, nog een keer doen dan zie ik je dadelijk weer terug tot zo dan beginnen we nu aan toer zeven met drie lossen. keren weer het werk en je begint weer in die eerste opening met een stokje en een losse en hier zie je weer een oh, dus de losse hoeft niet, Nu, sorry we beginnen meteen met het relief stokje zie je dan heb je groepje van twee gemaakt, maak je een losse en dan ga je weer iedere keer die groepjes van twee relief stokjes maken als het te snel gaat je kan de snelheid altijd langzamer zetten op youtube op het tandwieltje klikken of op de drie uh, verticale puntjes en dan, uh, ja, dan zet je de snelheid langzamer of juist sneller als je zegt nou ik kijk eerst even de hele video af dat is ook verstandig dan kan je hem ook even natuurlijk een, iets sneller zetten dus je kan deze gewoon bij de tv haken en wil je alleen een punt haken dat is ook prima dat kan ook vergeet niet de losse tussen te doen tussen de twee groepjes van de ik ga nu even wat sneller hè, van de relief stokjes dit zijn de laatste twee één, een losse en dan gaan we hier weer een stokje een losse en een stokje doen zo eindig je iedere toer en je begint weer iedere toer met drie lossen en dan ga je hier een stokje tussen zetten, relief stokje, een losse, twee relief stokjes, een losse, twee relief stokjes en een losse zo maak je de hele omslagdoek het is echt leuk om te doen en dan maak je de lengte je haakt nu verder tot hetzelfde patroon tot ongeveer 40 centimeter Je mag ook langer wat je wil en dit is ongeveer 16 inch en dan zie ik je zo weer terug tot zo! als je de omslagdoek klaar hebt en je wil er banden aanhaken dan pak je je steekmarkeerder en dan zet je op even de centimeter erbij pakken op ongeveer 20 centimeter daar zet je je steekmarkeerder in en dan ga je nog 1, 2. even kijken hoor 1, 2. Twee toeren ga je nog even die zijkanten meerdere Zodat je toch nog een beetje die punten hierin loopt. Maar ja, je mag hem ook rechterop zetten. Maar ik heb besloten om het 1, 2, 3, ik geloof drie toeren. Nog even zeker weten. 1, 2. Ja, nog drie toeren dat je die zijkanten hebt, dus ongeveer centimeter of twee, drie haak je nog de schuine kant verder en dan is het alleen nog maar recht naar boven haken dat je echt een das krijgt en die is ongeveer 20 centimeter en de lengte heb ik gemeten die is 60 centimeter dus je zet de stikmarkeer erin ik kom zo bij je terug en dan leg ik je uit hoe je de, de rechterkant kan maken je kan je ook altijd nog een leuk lint doorhaken, wat je nog wil de afwerking straks doe ik in een andere film maar nu leer ik hoe, ik, hoe je een omslagdoek met, met banden maakt dan zie ik je daar weer terug tot zo als het goed is heb je nu al een eindje de banden gehaakt of de das eraan hoe je het noemen wil en die loopt natuurlijk gewoon recht aan deze zijkant en aan deze zijkant en ik zal eventjes laten zien hoe ik de zijkant doe ik heb hier nog weer die groepjes van die twee relief stokjes 2 dus nu komen we op de hoek of op de aan de zijkant ik vind die zijkant ook. Straks ga ik nog een andere video maken. Uh, ja, hoe dat ik het allemaal afwerk. Maar ik vind het ook heel leuk om iets doorheen te, ja, een soort lint of zo doorheen te halen. Maar ja, er zijn zoveel variaties op. Die moet ik nog bedenken. Maar dat laat ik in een andere video zien. Uh, Eén lossen. Na die twee groepjes doe je allemaal één lossen. En dan de zijkant is gewoon dus een stokje in die laatste opening een gewoon stokje dan gaan we het werk keren met drie lossen 1 2 3 je keert het werk en je begint weer gewoon met twee relief stokjes en een losse dus je begint met twee relief stokjes en de losse en zo herhaal je het hele patroon. Ja, het haakt zo lekker weg. Ik vind het zo fijn om reliëfstokjes te haken, omdat je dan niet in de steek in steekt, maar ja achter het stokje. En doordat er iedere keer een losse tussen zit tussen die groepjes, heb je ook lekker ruimte om te haken. Dit doe je ongeveer 60 centimeter lang en aan de andere kant doe je dat ook. Dus Even kijken, nog laten zien waar ik hier die steekmarkeerder in heb gezet. Kijk, daar zorg je dat je ongeveer op 20 centimeter die steekmarkeerder zet. Dan doe je nog 3 centimeter of 3 toeren dat je toch nog een beetje die, die schuine kant krijgt. En dan ga je recht omhoog tot 60 centimeter. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo.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 Omslagdoekvest. Ik zou zeggen: dankjewel voor het kijken. Graag de duimpjes omhoog. Abonneren hieronder op mijn foto klikken. En ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!